Een mooi plaatje maken voor je video. Ik snap wel dat het heel belangrijk is. Nu ga ik je leren hoe je simpel met Paint een thumbnail kan maken. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb 8 jaar ervaring met filmen en editen. Dus daarom ga ik jou vandaag helpen. Nou, ik heb Paint al geopend. Dit is niet het waar ik normaal een thumbnail mee maak. Alleen het is een gratis programma. En zelf gebruik ik Photoshop en dat is niet gratis. Dus als je net, net begint met video's maken is het soms denk ik makkelijker om hiermee te beginnen. Als je dit opent heb je allemaal verschillende formaten waarschijnlijk. Misschien heb je dan zoiets of zoiets. Ik weet niet wat je allemaal gemaakt hebt. Dus we beginnen met formaat wijzigen in pixels en niet hoogte breedte verhouding behouden. Horizontaal moet 1920 bij 1080 zijn als je dat hebt weet je zeker dat je hem kan uploaden naar youtube dan pak ik even een afbeelding bij of je hebt zelf al een foto gemaakt van wat je wilt of je hebt een stukje uit je video gesnipt wat ik meestal doe nou dan plak ik hier even mijn afbeelding erin dus je moet hem letterlijk even kopiëren van je pc en plakken nou dan heb je hier dan heb ik de foto toevallig is mijn video van YouCut en zelf ga ik dan eigenlijk met het gumtje zou je aan de slag kunnen of je begint eerst even met selecties eruit te knippen want ik wil hier straks nog even een achtergrond op dat kun je allemaal even in knippen ik ga dit niet te uitgebreid doen maar het is even dat je begrijpt welk formaat je moet hebben en waar je op kan moeten letten de rest zou je eigenlijk even weg kunnen gummen met dit Als je trouwens een foutje hebt gemaakt, zoals dit, kan je op Ctrl Z klikken en dan is de foutje weer weg. Ik heb mezelf inmiddels een beetje uitgeknipt met Paint. Dan selecteer ik mezelf even weer en maak ik daar heel even een kopietje van. Of ik sla het liefst zelfs nog even op, omdat ik net allemaal moeite heb gedaan om mezelf te knippen. Uitgeknipt, Rick. Dan pak ik er even een achtergrondje bij. En plaats ik mezelf. Oh, en plaats ik mezelf. Nou, dan zie je dat ik nog een aantal dingen heb gemist. Maar dat laat ik voor nu even staan. Dat had ik netjes even moeten, moeten doen. Dan gaan we een balkje maken. Doen we opkleuring, opkleuring even kleuren. En dan heb ik een heel mooi zwart balkje. Dan kun je ook een andere kleur maken. Misschien is dat wel beter ook eigenlijk. Hey, een blauw balkje. Zo. Dan ga ik nu even een titeltje toevoegen. In het wit. Hoe moet je editen? Deze plaats ik even in het midden. En zoals je ziet heb je nu eigenlijk een heel simpel nummertje. Dit had ik eigenlijk wat meer weg moeten knippen. Maar oké. Okay. Als je hier nog vragen over hebt, laat het dan even onderachter in de reacties. Dit is wel, de meest, het is wel een relatief lastige manier. Omdat je echt in lagen moet werken. En niet makkelijk een laag kan aanpassen. Maar voor een gratis programma is dit eigenlijk wel heel handig. Vergeet niet dat duimpje achter te laten als je hier wat aan hebt gehad. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!